Het verwijderen van een mailaccount binnen Direct Admin Evolution is heel gemakkelijk. Klik hierboven op e-mailaccounts. Klik daarna bij het e-mailaccount dat je wilt verwijderen op het vinkje hier links. Selecteer daarna de optie verwijderen hierboven. Er wordt je nu gevraagd om het account te verwijderen. Ik bevestig dat door hierop te klikken. Het account wordt nu verwijderd uit mijn hostingpakket. De mails die opgeslagen waren binnen dat account worden nu ook verwijderd. Als je dat niet wil, maak dan eerst een backup voordat je het account verwijdert.